Mijn naam is Franklin en in samenwerking met Ondernemend Volendam bieden wij jou de kans aan om jouw producten, gasvrijheid en service uit te lichten tijdens de Sint en Kerst actie. Het werkt heel simpel. Heb je interesse? Jij kiest het product uit. Vervolgens maken wij een plan, schrijven wij een script, komen wij bij jou langs in de winkel om een video te maken. Vervolgens bewerken wij die video, plaatsen deze video op social media en gebruiken Facebook marketing om jouw video bij de juiste mensen te krijgen. Onze doelstelling... Meer lokale klanten voor jou, langdurig profiteren van onze marketingvideo en uiteraard hopelijk een mooie samenwerking tussen ons op de lange termijn. Kortom, jij hebt zo min mogelijk zorgen en dat is precies waar wij naar streven. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat we gaan samenwerken tijdens de Sinterkerstactie en, en alvast hele fijne feestdagen.